UV Defense gebruik ik eigenlijk als dagcreme en omdat ik dus inderdaad heel veel reis naar zonnige oren gebruik ik hem ook als ik naar het strand toe ga. Omdat het een hele verzorgende en beschermende crème is en het zorgt ervoor dat mijn huid eigenlijk heel soepel en stralend blijft. Dus ik ben er echt super blij mee.